Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Iedereen heeft emoties en die zullen er altijd zijn. Ik denk dat emotionele stabiliteit één van de belangrijkste doelen moet zijn voor elke gelovige. We moeten God zoeken om te leren hoe we onze emoties de baas kunnen zijn in plaats van toe te staan dat zij over ons heersen. Denk hier eens over na. Je bent aan het winkelen voor een bepaald artikel. Je hebt God beloofd om uit de schulden te blijven en je hebt besloten om je uitgaven in de gaten te houden en geen dingen te kopen die je niet nodig hebt. Maar terwijl je aan het winkelen bent, ontdek je dat veel grote winkels grote uitverkopen houden met 50% korting op de reeds afgeprijsde spullen. Wat doe je? Volg je je emoties en geef je toe of wacht je totdat je emoties tot rust gekomen zijn alvorens je een besluit neemt? God wil dat je vrede hebt met het nemen van je besluiten. Om zijn vrede in je hart te laten heersen kan dat dikwijls betekenen dat je even moet wachten terwijl je emoties tot rust komen en dan te toetsen of het nog steeds een goed besluit is om het te doen. Sta niet toe dat jouw emoties de beslissingen nemen. Kies altijd voor de vrede. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, ik kies ervoor om de vrede in mijn hart te laten heersen.